Oké, okay, ja, het draaien maar. Oké. Okay. Uh, dit is eigenlijk een beetje de oefening voor, uh, om te trainen. Uh, een beetje precisie wassen uh, werken. Je ziet dat je kunt met een uh, aantal uh, pylonnen in groepjes apart. En dan kun je gewoon uh, proberen uh, te doen eigenlijk. We proberen een groepje. Een groepje uh, uh, hier hieruit we van op de achterste. Dan moet je van de techniek uh, veranderen. Uh, dan moet je echt boven je hoofd. Dan werk je het op de achterste. Te pakken. mag je eigenlijk niet meer wassen. Uh, zo kun je ook een wedstrijdje doen. Moet je allemaal, die uh, zit eerst in. allemaal onder de handje uh, uh. dat is natuurlijk wel de keurig tegen eerste, eerst achterste pak. Dat als je zo draait, dan moet het, dat het een stuk moeilijker. En zo kun je uh, verder gaan. Je kunt ook misschien het blok, dat je Wat je met data hebt. Dat je zegt, van, zegt, nou, je moet je zo snel mogelijk uh, omgekeerd hebben. En dan weer terug. Je kunt er En ertussen leer je precies goed concentreren ja, Dan wordt hij wel moeilijker als je daar achter zit. Mijn is uh, dat te trainen. En je kunt het uh, goed vinden. Want grote lus, kleine lus. Wat je, wat je wil. Je het proberen, hier ja, ik wil proberen 3 te vragen. Zo uitzicht. Leuk dat 3 te vragen dit kunnen we gewoon met eh uh, uh, uh, bij de college. Dit is ook al een caption al gemaakt. Maar je ziet ook. vaak op de Donetjes en zo aanwezig. En het is een leuk, uh, leuk tijdverdrijf. even dus even niks te doen op de Benezische. En ondertussen leer je wat. Maar ja, altijd. iets nuttigs mogelijk dan. Nou. Nou, zo kun je oefenen, ik ben eigenlijk mijn lassenwerpen begonnen, omdat ik met het paard in het drijfstand raakte. En ik merkte dat ik aan mijn hoofd stel, ik had eigenlijk verder niks bij om het paard te helpen. En ik denk ja, als je een buitenrit maakt, kan dat ook wel gebeuren. Toen ben ik begonnen met lassenwerpen. En uh, ik heb het paard uit het drijfstand gekregen. Door uh, met een single achter, bij zijn achterbenen en dan met tweeën om hem te steunen. En als een paard uh, zit eigenlijk de motor uh, bij zijn, achter, uh, zijn achterhand. Als hij daar grip op krijgt, kan hij vaak wel makkelijk op de uh, drijfstand uitkomen. Maar als hij bij zijn achterbenen geen grip heeft, dan houdt het op. En dat is eigenlijk uh, dan kun je met een lasso, als je bij een buitenrit, als je hem bij hebt, je kunt er een signaal van maken, je kunt er teugels van maken. Je kunt er, als er problemen zijn met andere paarden, je kunt hem een beetje in bedwang houden. Uh, je kunt ze, arm al, kun je er heel veel dingetjes mee, als je hem erbij hebt. En op afstandje kun je ook werken. En eventueel in de winter, als er eentje iemand door het wak heen gaat, door het ijs in het wak uh, terecht komt, zou je met een lasso ook nog kunnen helpen. En ik denk van ja, wat dat betreft is het een eenvoudig uh, iets om te leren. Je kunt het gauw leren. Uh, goed in zijn is weer wat anders. Maar het leren is vrij eenvoudig. Met een workshopje van twee uur heb je het uh, onder de knie. En dan, uh, daarna kun je, ja, dan moet je het uh, je goed in zijn. Ja, dan moet je gaan oefenen en trainen. Maar uh, dat is eigenlijk het. Uh, waarom ik ermee begonnen ben. En dit zijn eigenlijk, uh, vind je op de website van mij vind je de, een beetje de basis, de basis van het Oké, okay. en ik zou zeggen, veel plezier met mij. En huh? uh, los. Ja, toppen aan.